Mensen mogen terugreizen. Uh, is het een goed idee om je te laten verzekeren voor je vertrekt? Veelal is het geen goed idee om te denken dat annulatieverzekeringen soelaas zullen bieden voor dergelijke hypotheses, want die dekken doorgaans pandemieën helemaal niet. Het is dus een veel beter idee om de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen toeroperators en verhuurmaatschappijen grondig door te nemen, want die laten je vaak wel toe om wat later te annuleren of om te boeken.